Het is een tijd geleden, alweer, <laughs> um, ik vond zelf dat YouTube niet meer helemaal bij mij aansloot. Ik um, vond het wel leuk om video's te maken, maar niet om echt te, te uploaden of te editen of dat soort dingen. Nou is vandaag gewoon een hele andere video dan ik eigenlijk maar gesproken upload. Um, want het gaat over mijn vriendje, uh, mijn man eigenlijk. Um, en ik wilde heel graag een video over hem maken, omdat hij echt veel, heel veel voor me betekent. En uh, ik wilde gewoon een video in elkaar zetten uh, voor hem. Omdat ik het gewoon zelf leuk vond. En uh, ja, ik heb hier een je met tekst. <laughs> en het is heel onprofessioneel, maar ik ga niet alles kunnen onthouden. En ik wil het zo perfect mogelijk zeggen. Om zo goed mogelijk over te laten komen. Dus ik heb gewoon een boekje. Daar nou, zit alles in. I'm sorry als je mij naar beneden ziet kijken. Um, maar dat is Dus laten we gaan beginnen. Ten allereerste wil ik zeggen dat ik een liedje heb geschreven voor mijn man. En die komt aan het einde van de video. Um, maar voordat ik doe, wil ik eerst nog een paar dingen zeggen. Ten eerste is hij echt de liefste persoon die je kan krijgen. Hij is echt heel zorgzaam en behulpzaam. En hij houdt me echt heel veilig. Uh, ik voel me echt heel veilig bij hem. Hij is ook echt best wel sterker gescheerd. Dus dat is ook wel een factor. Waardoor je zo veilig bij kan voelen. Omdat je echt het gevoel hebt dat hij kan beschermen tegen dingen. En bovendien is hij echt de knapste en echt de mooiste persoon. Die ik ooit in mijn hele leven heb gezien. En als je denkt zeg maar dat jouw man... Moin is. Girl. <laughs> Step back. <laughs> Because. Uh, mine is prettier. Um. The tweede is he. Hij is just a nephew. He Hij is echt mega cute. Like. What the fuck? I didn't know. It was possible for a person to be so. Maar bovenal alles is ze ook nu eens goed in alles wat hij doet. Ik like, oprecht alles, alles. Like, sport, rap, sing, alles. Ik like, hou Bovendien is eens echt een voorbeeld daarin hoor. Want ja, uh, yeah, I mean. Ik zing wel langer dat hij dat doet, maar op de manier dat hij dingen zingt, leer ik ook hoor dingen van. Je denkt van, hoe kan dat nou, maar... En hij leert mij rappen en dat vind ik best wel leuk, want ja, ik rap zelf wel een beetje soms, maar het was best wel slecht. En ja, dat, dat is gewoon zo leuk dat hij en ik gewoon zoveel zelf interesses hebben, dat we elkaar er heel erg in kunnen helpen en gewoon elkaar heel erg aanvullen. Um, hij is gewoon oprecht echt perfect. Um, en ik kan echt niet zonder hem. <laughs> uh, I mean, hij is echt mijn man only en ik zou echt niet weten wat ik houd zonder hem zo moeten doen. Um, als laatste is hij ook echt mega competitief en ook echt heel grappig. En um, dat sluit best wel goed bij elkaar aan, aangezien ik ook heel competitief ben. Dus heel vaak maken we wedstrijdjes van alles, waarvan niemand anders een wedstrijdje van zou maken. En bijvoorbeeld wie een game als eerste uitspeelt. Um, alles <laughs> <Speed> Odyssey. Um, <laughs> nou wint hij meestal wel die wedstrijdjes. Maar dat maakt niet uit. Het dus gaat gewoon puur om dat ik het leuk vind. En het sluit gewoon echt allemaal perfect aan. Hij is gewoon echt. Heel perfect. En ik echt super fucking veel van hem. <laughs> en ik wil hem echt voor geen enkel reden willen competen. Echt niet. Maar nu heb ik dit heb gezegd, ga ik nu het nummer laten horen dat ik voor hem heb geschreven. Um, ik heb er wel meerdere geschreven, maar deze ga ik echt online zetten. En ik ben erg benieuwd wat hij er eigenlijk van gaat vinden. dus we gaan het nummer. <laughs> Ja. Ja, ook